Welkom in Ede. Welkom bij Gezondheid aan Huis. Vanaf deze locatie worden alle bestellingen aangenomen en verzonden. Mocht u de bestelling willen afhalen, dan kan dat hier aan de balie. U kunt betalen per pin en omdat u de bestelling zelf afhaalt, bespaart u de verzendkosten. We zijn hier in het hart van ons bedrijf, het magazijn. Sinds 2004 heeft Gezondheid aan Huis zich toegelegd op de online verkoop van allerlei voedingssupplementen. Gezondheidsproducten, verzorgingscremes... Alles wat te maken heeft met uw gezondheid. Wij blinken vooral uit in een groot assortiment, veel producten op voorraad, een snelle verzending van de bestelling en daarbij ook de telefonische bereikbaarheid. Ik neem u graag mee naar boven. Daar vindt al het e-mailverkeer en telefonische afhandeling van de bestellingen plaats. Wanneer u vragen heeft over levertijd van een bestelling, productspecifieke vragen omtrent samenstelling of prijs, dan komt u bij deze collega's terecht. Zij verzorgen het e-mail- en telefoonverkeer. Ook telefonisch bestellen is bij ons een mogelijkheid. Heeft u geen ervaring in online bestellen? Of spreekt u liever iemand als u een bestelling plaatst? Dan kan dat ook. Wij zijn telefonisch bereikbaar en zijn u graag van dienst. Hier vindt dan het plaatsen van de bestelling plaats of u doet dat online. Voor de afhandeling in het magazijn neem ik u mee naar beneden. Hier worden de producten uit het magazijn genomen en hier wordt de bestelling verzend klaargemaakt. Hier wordt vervolgens het product in een passend doosje gedaan en het etiket voor de verzending op de doos geplakt. Door ons grote assortiment en onze grote voorraad kunnen wij inmiddels meer dan 60% van de bestellingen dezelfde dag nog versturen. Wij van Gezondheid aan Huis zijn nu graag van dienst.